Hallo, daar zijn we weer. Het is herfst 2022 en het was een geweldige herfst waar je ontzettend lekker van kon genieten. Omdat het zo lang zo mooi weer was, zo zonnig, zo windstil. Het was echt genieten. Nou, dat zie je ook. Ik heb uh, verschillende bloemstukjes gemaakt. Het is allemaal uit de tuin geplukt en gewoon in zo'n oasestukje geduwd. Wonderbaarlijk waren de bloementuinen en die zie je hier tijdens de paddenstoelen en de gekleurde bladeren stond de hele tuin nog vol met prachtige bloemen van de bloementuin. Nou, die zeg. In november. Heel de bloementuinen staan nog in bloei. Allemaal nieuwe cosmea. En ook hier, tussen de bladeren van de amberboom. Kaartjes en nog andere dingen. Kijk hier ook nog en hier ook. Het is voornamelijk oranje, maar dat vind ik juist prachtig. En ook de rozen denken, nou jongens, we gaan nog eventjes. Flink de lucht in.